Oké, okay, je wordt dus niet gevonden in Google of in ieder geval niet zo hoog als dat jij zou willen. Kijk je naar jouw posities in Google, dan heeft Google tijd nodig voordat jij een bepaalde positie verdient. Is jouw website al een paar maanden oud of misschien wel een paar jaar en merk je dat je toch niet goed gevonden wordt? Of doe je hartstikke je best en zie je totaal geen verschil of merk je juist dat je eerst goed stond? nu ineens gezakt bent, bekijk dan deze woensdag gemaktag aflevering, want ik doorloop vijf belangrijke thema's, vijf kernpunten, waarbij als je dit niet goed doet, ik je nu op een briefje kan geven dat dat de storende factor is van jouw positie in Google. Waarom zou je dus eigenlijk niet goed gevonden worden in Google? Nou, er zijn talloze Google-updates doorgevoerd en dat blijft Google ook doen. Als je vaker van dit soort woensdag gemakdag-afleveringen hebt bekeken, dan heb je al heel wat updates voorbij zien komen. Mocht je dit dus ook interessant vinden, dan raad ik je ook aan om op de hoogte te blijven, en je te abonneren op de woensdag gemakdag, zodat je geen enkele aflevering meer mist. Een van de grootste factoren die bepalend zijn voor jouw positie is eigenlijk de content, dus wat plaats je op de website. Grote kansen ook dat als jij SEO op de verkeerde manier hebt gedaan dat het veel te maken zal hebben met je content. Nou, een van de grotere factoren die Google ook bekijkt is duplicate content. En die duplicate content daar kun je handig achterhalen via een tool van Siteliner. Als je dus ook hier kijkt, ik heb de het rapport al aangevraagd, je vult je website in. als dus je dan vervolgens kijkt op duplicate content, dan zie je dus alle content waar jij op, uh, wat siteliner in dit geval op jouw website heeft gevonden en vervolgens een bepaald percentage. Dus je ziet hier bijvoorbeeld hoger in Google, die heeft 808 woorden die dus matchen met andere artikelen. En dat matchpercentage is 34% en er zijn dus vijf pagina's gevonden die matchen. Als dit percentage enorm hoog is dan ben je dus eigenlijk eerder je content aan het delen voor Google in plaats van je bezoeker. Hoe werkt dat bijvoorbeeld? Stel ik wil, heb één artikel geschreven, online marketingbureau en ik plaatsen vervolgens 10, 20 of 30 van op een pagina op mijn website. Online marketingbureau Tu, online marketingbureau Utrecht, internet marketingbureau Den Haag, etc. Dit zijn dus pagina's die ik dus niet heb gedeeld of op mijn website heb geplaatst, puur voor de bezoeker, maar dat doe ik om het systeem te manipuleren. Maar door dit goed te achterhalen via bijvoorbeeld een tool als Sideliner. Nou als je zelf je SEO hebt gedaan, dan weet je natuurlijk al van ik ben met een strategie bezig die misschien wel een beetje op het randje is. Maar kijk eens naar je website. Kijk eens door uh, de tool SiteLiner te gebruiken. Van hoe is jouw website opgedeeld? Nou, helaas wordt op dit moment de verbinding geweigerd van SiteLiner. Normaal gesproken zie je hier in ieder geval een stuk tekst en zie je in het rode gedeelte of eh, aan de hand van de kleuren welke thema's, dus welke andere pagina's qua tekststukjes overeen komen. Als hier de tekst zou staan en ik, uh, het is groen gemarkeerd, dan zit er dus overlap van in dit geval 185, 125 woorden en die hebben met dit artikel te maken. Nou, dan zie je ook dat je als je daarop klikt, dat deze nog meer matcht. Controleer dat. Controleer dus via Van Zijn er heel veel pagina's waar ik eigenlijk dezelfde stukken tekst gebruik. Gebruik je gezonde verstand. Zie jij heel veel pagina's terugkomen dat je denkt, ja, dat is een beetje vreemd dat dit wordt elke keer een ander zoekwoord gebruikt. Maar eigenlijk is de informatie precies hetzelfde. Nou, dan kun je ook met je gezonde verstand bepalen dat dit niet de strategie is die Google zal gaan belonen. Een ander belangrijk aspect is dat je dus niet werkt volgens de SEO-democratie. De meeste stemmen gelden. Nou, als je kijkt naar SEO en ook naar de hele geschiedenis van SEO en het, beetje het ontstaan van Google, dan is het veel gebaseerd op de linkjes. En Dat zijn dus de backlinks. Dus met andere woorden, dit is jouw website, hier zijn andere websites. En al deze andere websites linken naar jouw website toe. We weten met z'n allen dat dit soort linkjes jouw positie kunnen helpen. Dus wat wordt er gedaan? We gaan dus veel meer kijken op de kwantiteit in plaats van de kwaliteit. We proberen zoveel mogelijk linkjes her en der vandaan te krijgen. Ook van niet relevante websites van onze vriendjes, de startpagina's of dat soort dergelijke. En dat kan Google inmiddels zeer goed achterhalen. Heb je dit linkje verdiend of ben je uh, bewust bezig geweest met het forceren en dus eigenlijk het manipuleren van het systeem? En ook als je deze woensdaggemakdag aflevering bekijkt en je onthoudt één ding, en ik hoop dat je er meer dingen onthoudt, onthoud dan, optimaliseer voor je bezoeker, of eh, schrijf eigenlijk voor je bezoeker en optimaliseer voor Google. Doe alles met een bepaalde intentie voor je bezoeker. Zorg ook dat je denkt van, oké, okay, ik wil op dit zoekwoord op nummer één staan. Wanneer verdien jij ook die positie? Wanneer heb jij de beste, meest waardevolle bron uh, wanneer het gaat over dat thema? Een ander iets wat wij veel tegenkomen is het eh, proppen en kannibaliseren. Het proppen van zoveel mogelijk zoekwoorden op een bepaalde pagina. Zodat het dus eigenlijk een robottekst gaat worden. En het stukje tekst kun je er eigenlijk niet eens mee uithalen. Omdat je continu struikelt over de talloze zoekwoorden. Een ander iets wat we vaak tegenkomen is cannibaliseren. Veel SEO'ers zijn het ook niet met mij eens. Die zeggen nee, per zoekwoord één pagina schrijven. In mijn ogen kun je beter een thema schrijven. Dus een je pakt een pagina, daar maak je een thema van. Nou, hoe ziet dat eruit in de praktijk? Stel, ik heb hier een uh, artikel, een meerdere artikelen. Ik heb hier mijn zoekwoord ingevuld: Webtekst schrijven, imgemak.nl Ik vraag dan eigenlijk aan Google: Van Google geeft mij eens alle pagina's op mijn website die te maken hebben met in dit geval webteksten schrijven of webtekst schrijven. Dan zie je dat ik dus ook meerdere pagina's heb die daarmee in verband gebracht worden. Wat mij al heel snel opvalt is dat ik hier twee artikelen heb webteksten schrijven SEO en webteksten schrijven. Dit zijn eigenlijk twee vergelijkbare artikelen die dus eigenlijk meedingen op hetzelfde zoekwoord. En in mijn ogen kun je beter die artikelen dus gaan combineren achterhaal via een zoekwoorden tool bekijk ook de andere afleveringen, hoe je achter verborgen posities komt. In achterhaal dan welk artikel, dus welke pagina, de beste positie heeft. In dit geval op het zoekwoord webtext schrijven. Pak dat als basisartikel en kijk dan naar andere relevante pagina's die daarmee in verband worden gebracht. En kijk of dat je een combinatie kunt maken. Maak dus liever één waardevolle bron dat alles vertelt over in dit geval webtext schrijven, dan talloze verschillende kleine pagina's. Doe je dit niet? Een dingje je dus met 10, 20, 30 pagina's op hetzelfde zoekwoord. Dan heb je is de kans zeer groot dat je heel eventjes in Google staat met meerdere pagina's. Dus met meerdere posities ook. En vervolgens dat alle andere pagina's gaan zakken. En je misschien ook nog wel de kans hebt dat je dus met de verkeerde pagina gaat scoren. Een ander iets waar je eigenlijk heel makkelijk mee kunt gaan scoren. Is het stukje het gratis adverteren in Google. Iedereen mag gratis adverteren in Google, alleen men doet het niet. Nou, wanneer kun je nu gratis adverteren in Google? Wanneer je betaalt voor je advertentie, dus betaalt voor Google, dan kun je de titel en de tekst aanpassen. Maar deze mogelijkheid heb je ook wanneer je in de gratis resultaten staat. Dus zorg dat je goed nadenkt over alleen de titel. Dus je SEO titel en denk ook na over je meta-omschrijving. Je ziet hier dus, dit is de titel, bovenaan komen in Google, staan op nummer 1 wanneer het gaat over bovenaan in Google. Hier ziet ik het aantal vertoningen, ik ben ingelogd bij Google Search Console en ik zie hier het aantal klikken. Zorg dat je dat continu optimaliseert. Dus zorg dat je die titel zodanig pakkend maakt dat er dus steeds meer bezoekers op klikken. Een ander punt wat enorm belangrijk is, is de intentie en relevantie. Waar zoekt men op en wat wil hij dan als eerste zien? Als ik hier kijk, bovenaan komen Google. Vaak wordt er gedacht dat het heel erg technisch is, of dat het heel erg lang duurt, of dat het heel erg complex is. Door hier te zeggen tussen haakjes zonder technische kennis haal ik de, het eerste obstakel al weg. Door te zeggen dat het acht tips is, laat ik eigenlijk zien van dit artikel is enorm behapbaar. Uh, dus rustig aan, je kunt gewoon gemakkelijk het artikel lezen. Ik maak er geen heel boekwerk van. Kijk ook op je pagina zelf. Wat is het zoekwoord en met welke intentie zoekt men? Als ik Google op uh, nou, fietsband plakken, wat wil ik dan? Wil ik de dichtstbijzijnde fietsenmakers? Dus wil ik een video? Wil ik een stappenplan? Wil ik uh, foto's zien? Wat dan ook. Zorg dat je, je goed in die bezoeker verdiept. En dus ook nadenkt van, hey, hoe maak ik hier een meest waardevolle pagina op dit zoekwoord van? Ik durf het garanderen dat je als je met deze vijf... Aan de slag gaat dat je dus bepaalde angels uit jouw website kunt gaan halen en storende factoren. Blijf ook de woensdag gemakkelijk in de gaten houden voor andere online marketing tips. Heb je vragen of opmerkingen? Laat het van je horen en dan zie ik je bij de volgende aflevering.